Welkom bij EWE Park Amersfoort en Nefkens Hilversum. Vandaag nemen we u mee naar de introductie van de nieuwe Citroën C3 Aircross. En wij tonen u graag de gewijzigde voorpartij met daarbij de nieuwe LED-koplampen. Mooie robuuste uitstraling. Zo, dan nemen we u ook even mee naar de binnenzijde van de nieuwe Citroën C3 Aircross. Met er gelijk een belangrijk detail, de comfort seats. Citroën heeft gekozen om ook de C3 Aircross te voorzien van de comfort seats. Dus nog meer rijgemak in de auto, nog meer rijcomfort en het nieuwe infotainment-systeem en wat groter scherm, 9 inch inmiddels. We zijn weer aan de buitenzijde van de auto, met de mooie, robuuste frontpartij. Ik nodig u graag uit om de auto bij ons in de vestiging in Amersfoort of Filversum te komen bekijken. Daar hebben we uiteraard meerdere kleurstellingen, we kunnen hem zoveel ook voor u samenstellen. En ik nodig u graag uit voor een comfortabele proefrit met deze auto.